Yep. Okay. Ga even voor de brug. Naar de brug? Toe. Ja. Ah, ja Daarop je kan wenen? wijnen. Hey. Wat een mooie vorm heeft die brug ook. Oh ja, het is de grootste brug van ons land. Kan wel we goden maken. Leuk dag! Je mag wel een beetje lachen hè. Oké. Kom. Wat is dat? Er wonen houtluizen in. Houtluizen? Ja. Het is echt ook een grote bal. Mm -hmm. Soms bouwen ze ook een nesten, een nest huis of zo. Okay. Ik vind dit mooi. Ja, het was wel vet onder zo'n dakloop. En ik ben een DJ fluitje Ik hoorde dit liedje laatst bij Akura. Sindsdien krijg ik het niet meer uit mijn hoofd. Ik heb meer in mezelf dan ik aan jou als je mee was. Wanneer je niet verder durft te kijken naar de zon. Op die manier heb je je lot, in eigen handen. Dat is een van mijn favoriete citaten. Ik snap hem niet helemaal. Niet? Nee. Nou, kom hier En bedek de zon ermee. Wat zie je? Maar als je lang genoeg blijft kijken, zul je merken dat je verder kunt zien in de zon. verder lopen